Ja, Mijn naam is Jos Scheutjes, kapitein eh, op de pannenkoekenboot, momenteel alweer. Ik ben in de 2014 met pensioen gegaan met veel plezier. Maar ik ben altijd betrokken gebleven. Mijn opvolger die is gestopt vorig jaar. Ja, en dan halen ze, halen ze gewoon het oude spek weer tevoorschijn. En eh, iemand die van de hand goed tot de hand weet, eh, die mag dan weer gaan varen. Ja, ik ben. Eh, ik ben geboren langs de Waal dus, laat ik dat even vooropstellen. Dat dat dus eigenlijk mijn, mijn wijkje was. Daar heb ik 22 jaar met heel veel plezier gewoond. Daarna heb ik in dit haventje, waar we nu deze opname zitten maken, heb ik 20 jaar op een woonboot gewoond. Dus de benedenstad was toch eigenlijk wel mijn ding. Alhoewel het niet zo echt prettig was om de benedenstad in die jaren 50, 60 te wonen. Want er werd gewoon op je, op je neergekeken. Schoring Mori woonde hier in deze buurt. Wij hadden dat, dat bootje met levensmiddelen. Toen ik een jaar of zeven was, kon ik al varen op dat ding. Mijn vader zette er een bankje neer. Die zette er nog een veilingkist bovenop. En er werd een kleine Josje bovenop gezet. En die kon varen. En zo heb ik dus leren varen op dat ding. Daarna ook nog voor diverse rederijen gevaren, maar altijd in de buurt van Nijmegen. Ik had geen zin om van Rotterdam naar Basel te gaan en weer terug. Nee, ik moest uh, zeg maar, die sint stevens door blijven zien. Nijmegen is een stad waar je, waar je jezelf kan zijn. Met een tikkeltje is. Niet zo, niet zo erg als zeg maar Den Bosch of, uh, of Maastricht, maar gewoon net leuk. Ik vind het goed aan Nijmegen zoals ze de, de, de wijken opgeknapt hebben. Als je zegt, het Willemskwartier of het, de Wolfske vroeger had, daar stond ook Schorimori en Lillekehuizen. Als je langs die wijken rijdt, is allemaal mooi geworden. Het Waterkwartier ziet er gewoon goed uit, dus dat hebben ze goed opgepakt. Ja, dat, het, dat het leefbaar is. kun je nachts door de stad heen bewegen zonder dat je, dus ik liep als oude man gewoon naar huis toe, s nachts om 1 uur. En ik werd door niemand lastiggevallen, dus. Een hele grote Nijmeegse stadpartij die gewoon een meerderheid van zetels in de raad heeft. Dat lijkt me helemaal geweldig dat je gewoon kan zeggen, jongens zoek jullie het allemaal uit. We gaan het gewoon als onze Nijmeegse partij gaan we doen. Wij hebben hart voor de stad, wij weten waar het om gaat. We hebben geen achterkamertjes, belangen met landelijke politiek. We zijn alleen voor Nijmegen en verder niks. Ik hoop dat, dat Nijmegen verstandig met, met onze mooie rivier om blijft gaan, waar we, waar we zoveel welvaart door gekregen hebben. De nevenguld, voor de aanleg al, ik ben daar bij diverse besprekingen bij geweest. Dat was het al bekend, dat daar bebouwd zou worden. Dus ik vind dat ze dat moeten doen, maar niet te grootschalig. Het moet ook die, die groene long een beetje blijven. En Moskou moet ook daar blijven staan op, de, op die plek. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen met jou.